Denk je dan toch niet als je een stukje gehaktbal eet, oh, dat ziet er een beetje uit als die long van net? Uh, nee, daar heb ik persoonlijk niet zo last van. Uh... Dan kun je maar los van de nee. ja Gelukkig maar, anders zou je dan een broodje bal eten. <lacht> ik sta vandaag voor het Radbootziekenhuis in Nijmegen, waar ik een dagje aan de slag ga als patholoog. Hi, Hoi. Katrien. Jij bent al druk aan het werk, zie ik. Ja. En jij bent patholoog? Ja. Ik denk dat een heleboel mensen bij het woord patholoog denken aan iemand die met dode mensen werkt. Maar volgens mij is dat niet zo. Ik komt er veel meer bij kijken. Klopt dat? Ik ben klinisch patholoog. Het vak klinische pathologie is veel groter dan forensische pathologie. En we werken meestal voor levende mensen. Mensen die een ziekte hebben of een vermoeden op een ziekte. En als je wil weten wat het is, dan heb je soms een patholoog nodig om de diagnose te stellen. Nou ja, ik kan je een voorbeeld geven wat we hier zoal doen. En uh, wat je hier ziet, dat, uh, dat boonvormige gevalletje hier zo, dat is een lymfklier. En we zitten hier dus te kijken naar een, een lymfklieruitzaaiing van, uh, van iemand die, uh, die een kanker heeft in een ander orgaan. De meest gevreesde ziekte, denk ik, op dit moment van de wereld dat er gewoon op dit plaatje zit. Wat ga ik doen vandaag? Voordat ik een diagnose kan stellen, moet het weefsel een aantal bewerkingsstappen ondergaan. En dan gaan we naar de uitsnijkamer, Daar is, dat is waar de eerste bewerking plaatsvindt. En daarna doorloopt het, het weefselstukje een aantal stapjes. Ja. Uiteindelijk wordt het gekleurd en gaat er een dekglaasje overheen en, en kunnen we er hier ja, doorheen ja. kijken. Ja, we komen hier bij een, een, een long, die is bij een patiënt weggehaald. Maar hier zit, dit is toch niet de normale kleur? Nee, dat komt omdat het gefixeerd is en dan wordt het een oh. beetje bruiner. Ik dacht heeft dit moet wel zitten roken. Nee, <laughs> dat, dat kan je ook zien. Maar dat zie je op de buitenkant. Dat is dat, die, die zwarte tekening die je hier eigenlijk ziet op de buitenkant. Waar zie je nou de kanker? Dit vaste kanker. is kanker. En dit sponsige is longweefsel. En je ziet hier ook dat, die, dat het, de gaten van de spons zeg nog wat groter zijn. En dat is het effect wat je van roken dan ziet. Hè. Dat zijn de, het, het, de enfysemateuze afwijkingen, het, het longenfyseem. Denk je dan toch niet als je... <laughs> Een stukje gehaktbal eten en je denkt, oh, dat ziet er een beetje uit als die long van net. Uh, nee, daar heb ik persoonlijk niet zo last van. Uh. Dan kun je helemaal last van de kast nee. Ja, gelukkig maar. Anders zou je nog maar een broodje bal eten. Ja, deze patiënt heeft urenlang op de OK-tafel OK gelegen ja. en die wordt straks wakker en die hoopt heel snel te weten. Uh, is het uh, is de tumor eruit en uh, zijn er eventueel uitzaaiingen? Uh, en uh, ja, daar doen we dan ons best voor om dat op tijd uh, klaar te krijgen. En dan komen we hier op de ruimte waar het materiaal wordt ingebed, dus we lopen hier nog steeds met die, met die lege cassette. Die, mm -hmm. uh, we volgen het pad van de cassette. En hier maken we er zo'n uh, ja, zo paraffine eigenlijk een kaarsvetblokje van. Hè. Waarom moet dit nou hard worden, zodat je het mooi kan sluizen straks? Omdat je hem kunt, dan kun, pas kunt snijden. Een beetje, beetje net zoals zo'n zompige, zo zompige kaas. Die kun je ook niet goed schaven, ja, ja. toch? Ja, jonge ja. kaas. Ja. Ja. ja, zo is precies. Ik krijg zojuist een koepen uh, aangereikt en dit is een heel ander soort koepen. Dit is van vriesmateriaal gesneden en dit is een patiënt die nu op de operatietafel ligt. En, uh, er is nu een diagnose nodig om verder te kunnen met de operatie. Het paarsige wat je ziet, wat een beetje gekraakt is, dat is gebroken bij het, bij het snijden net. En dat is geen tumor. Dus wij kunnen nu de chirurg gaan bellen dat, uh, dat hier geen tumor zit. En dat is wat bindweefsel met wat verkalking erin, uh, maar geen tumor. Geeft jij dan ook een goed gevoel dat dus je kan zeggen van het is geen kanker, het is goed? Ja, dat vind ik natuurlijk. Ja. Ik blij voor de patiënt. Een oase van rust hier. Ja, en dat is ook belangrijk, want uh, hier worden de, de blokjes die we net gemaakt hebben, die worden hier gesneden in die hele dunne plakjes en je wil dus deze cassette, er zit het materiaal in van één patiënt, maar je wil dus niet het plakje van deze patiënt op het glaasje van de andere patiënt. dat nee, is dus Je moet hier ja. rustig en geconcentreerd kunnen werken. En dat is wat je hier ziet. Ja, als je zo'n lintje op een glaasje plakt, dan heb je een perfect weefselstukje, maar het is helemaal doorzichtig. Je ziet er niks aan. En door die specifieke kleuringen erop toe te passen, krijgt het een kleur en ga je structuren herkennen. Dus als het objectglaasje hier uitkomt, dan is hij klaar? Als hij hier uit deze machine komt, is hij, is hij klaar. Dan maak ik een verslag en dat verslag gaat terug naar de, naar de dokter die het heeft aangevraagd. Uh, en eventueel komt het nog in een multidisciplinair overleg, hè, waar ik dan bij ben om te vertellen wat ik ervan vind. Uh, en samen met de radioloog en alle andere betrokkenen uh, maken we dan een diagnose en een behandelplan. Uh, dus dit is eigenlijk het, het eindproduct waar we ons, ons werk mee doen. Nou, als patholoog is het duidelijk dat je geneeskunde moet studeren met specialisatie in pathologie. Je moet er volgens mij ook heel erg precies zijn. Maar je moet ook goed kunnen analyseren. En je moet uh, heel veel weten van pathologie. En een beetje kritisch zijn en, ja. en zorgvuldig zijn. Dat is misschien nog wel belangrijker. Nou, het is leuk ja. dat je gezien hebt dat het echt een, een gezamenlijk ding is wat je maakt een diagnose. En dat is uh, denk ik ja. ook het mooie van ons vak. Ja. Uh, Alleen samen kom je tot een tot een, de beste diagnose voor de patiënt. De patiënt ziet ons nooit. Toch nee, doen we heel erg ons nee. best voor de patiënt. Ja, ja, ja. ja, heel cool om dat een keer te zien. Ja, ja. Nou, ik hoop dat, dat je een beetje in hebt voor jouw baan, maar ook voor iedereen die hier natuurlijk uh, echt een beetje gaat over de gezondheid van, uh, van ja. heel veel mensen.